20 maart zal er een zonsverduistering of een eclipse plaatsvinden. Eh, volledige duisternis zullen we niet krijgen, want de zon wordt maar voor een klein deel verduisterd. Eh, maar de piek zal zijn om 10 uur 37. Wat gebeurt er? De maan die schuift voor de zon en die blokkeert een groot gedeelte van het zonlicht. Wat je hier ziet vervolgens is een stukje uit het stripje Kuifje en de Zonnentempel. Uh, Kuifje is gevangen door de Inca's die de zon en de zonnegod aanbaden. En, uh, ja, Kuifje had iets lelijks gedaan en ze wilden hem op de brandstapel zetten. En Kuifje roept de zon aan om zich uh, te gaan verstoppen. En die Inca's, oeh, die worden natuurlijk hartstikke gek uh, daarvan. En ze vragen ook om vergiffenis. Nou, je ziet dat er een best wel effect is... Uh, bij Een zonsverduistering. Nou laten we even kijken bij deze zonsverduistering. Een paar dingen die je niet moet doen en dat is rechtstreeks in de zon gaan kijken omdat dat zonlicht zo ongelooflijk intensief is, daar gaan je, je ogen gewoon stuk van. Um, ofwel tijdelijk ofwel permanent zul je dus een deel van je zicht kwijt zijn. Uh, doe ook niet met die uh, hulpmiddeltjes die je op uh, internet ziet: uh, cd'tjes of broedruitjes, chipsakjes, uh, twee zonnebrilletjes op elkaar. Um, nou, tijdens het kijken denk je van nou dat gaat hartstikke goed, maar na een tijdje zul je zien dat je een witte vlek, dus toch een lichte beschadiging of irritatie van je netvlies zal hebben. Wat we wel doen, kijk eens naar het gedrag van de dieren. Het is toch indrukwekkend, de dieren om ons heen, vogels, hondjes, zomaar door, die zullen hun gedrag aanpassen. Over het algemeen is het vrij stil. Uh, gebruik de Eclipse bril, eventueel ook een lasbril, kan ook nog. Uh, kijk naar de schaduwen om je heen, in het begin zijn die heel scherp en die worden steeds waziger. Je kunt een app downloaden, de lichtmeter of de luxemeter, en je zult zien dat de lichtintensiteit, naarmate we meer naar de piek toe gaan, uh, steeds meer zal afnemen. Kijk indirect, gebruik een gaatjescamera, Zometeen zie je een filmpje, ik heb een kokertje gevonden, maar je kunt natuurlijk ook gewoon een... Pringlesbus gebruiken als koker. Je kunt ook natuurlijk volgen live op internet deze zonsverduistering via floe.com of Sonnenborg. Er is er zelfs eentje die de volledige zonsverduistering op de. Ik weet niet hoe die eilanden heten. Volgt. Sonnenborg zal de Europese zonsverduistering volgen, waarbij ongeveer 85% zichtbaar is. Nu kun je nog even kijken naar de gaitscamera, hoe die gemaakt kan worden. En vervolgens heb ik nog een paar linkjes. Dankjewel voor het kijken. Als je de zonsverduistering wilt, dan nooit rechtstreeks in de zon. Gebruik bijvoorbeeld een hele speciale bril. Deze zonnebril bijvoorbeeld laat veel te veel licht door, waardoor je ogen beschadigen. Of een andere mogelijkheid is het maken van een gaatjescamera. Ik heb hier al een kartonnen koker en wit velletje. En een punaise. En daarmee gaan we een gaatje prikken in deze koker. En dan gaan we vervolgens die koker en het blaadje gaan buiten gebruiken. Nou, ik zal eerst eventjes het gaatje prikken. Prik het gaatje recht in het midden. En haal hem er weer uit. Zo, eigenlijk is die al klaar. Zo simpel is het. Nu gaan we even naar buiten om de proef op de som te nemen. Het is nu buiten best zonnig. Als je recht tegen de zon in zou kijken, zou dat gewoon zeer doen aan je ogen. Nou, ik heb hier mijn spulletjes hier al klaar liggen. Nou, ik heb nu mijn gaascamera en het witte velletje klaarstaan. Nou, let nog eens eventjes op de scherpe lijnen van de schaduw. Als straks de zonsverduistering is, zullen deze lijnen heel wat minder scherp zijn. Ik ga nu kijken of ik de zon kan vinden als ik mijn koker neerzet. Beetje zoeken en daar zie je in het midden van de schaduw zie je een lichtpuntje. En dat is een afbeelding van de zon. Straks, als de zonsverduistering plaatsvindt, zul je zien dat er een hapje uit die zon weg is. Dit is een veilige manier om te kijken naar de zonsverduistering.